Welkom okay, in Cocor. hebben we bereikt door vanaf de grens van Guatemala die direct door te reizen naar het eiland in de Caribische Zee. Dat deden we met chickenbussen waar de reggae muziek uitknalde, en een ferry bracht ons uiteindelijk naar het paradijselijke Caribische eiland: met een azuurblauwe zee, witte stranden en mooie zeilbootjes. Het is hier weer een stuk warmer. Tijd is om een baard voor wel te zeggen. Ja, daar. We ah, zijn te tussen. Kijk, wat vind je nou? Ik heb, hier, uh, Ik heb een zeemermin gevonden. <laughs> De tour was geweldig, want je snorkelt op verschillende plekken in het super heldere water waar veel zeeleven is. Met snorkelen moet je geluk hebben om mooie vissen, schilpadden en haaien te zien. Tenzij je het geluk een handje helpt door ze te voeren. Maar hierdoor sterven de diersoorten uit omdat ze niet meer zelf leren jagen. Niet echt ecologisch dus, wat voor ons een minpunt was op verder een heel mooie dag. De dag sloten we af met een zonsondergang en een rumpunch. En toen was het alweer tijd voor het volgende land.